Ik ga vandaag sport naar de bel doen ik ga freerunnen samen met Wout Lips. Juist so. Zeker, zeker. Dit is Wout Lips. Wout is 17 jaar en vlierend al sinds het tweede middelbaar. Hij is een echte atleet en heeft me vandaag uitgedaagd om te freerunnen. Oké, okay, dus we beginnen met de beste trick. Daarna gaan we naar de verste kon En uiteindelijk doen we een parcours op tijd. Zie je dat zitten? Sowieso. Oké, okay, is goed. Let's go! We hebben de sport freerunning gekozen en kunnen dit na de bel op onze eigen school uitoefenen. De eerste opdracht die we samen gaan uitvoeren is de beste trick. Hierbij kiezen we een willekeurig obstakel en proberen we de beste trick te doen. Het eerste wat ik ga proberen is een wallflip. Let op: ah. Mijn eerste trick is cone to shoulder roll. Ja, die shoulder roll was uh, peter clean. Maar ik ga toch proberen mijn uh, wallflips te perfecten, zodat ik uh, toch hem kan verslaan. Dus, tweede attempt. Oh. Voor mijn tweede trick ga ik iets proberen dat ik nog niet veel heb gedaan. Een wall twist. Safety first! Het was een moeilijke keuze, maar het eerste punt gaat naar Wout. Het was niet zijn wall-twist, maar zijn kong-to-shoulder-roll die ons heeft omvergeblazen. In de tweede opdracht moeten de twee kandidaten de verste kong uitoefenen. Degene die het laatst afvalt, krijgt een punt. Ze beginnen met één voet. Dat was makkelijk, doe daar maar een tweede voetje bij. Mm -hmm, drie voetjes. Okay. Nu gaan we over naar de fisheye. Ondertussen zitten we al aan vier voeten en gaan de jongens over naar dubbelkong. kong. Voor Lucas begint het lastig te worden en voor de zekerheid legt hij er een matje tussen. Als ik hem nu niet land, dan ben ik af en is het punt voor, eh, voor Woutje. Dat klopt, Lucas. Als je deze niet haalt, is het voorbij. Maar hoe ver kan Wout nog gaan? Verder ga ik niet gaan. Limiet. Inderdaad, Wout. Iedereen heeft zo zijn limieten. Maar toch gaat het punt naar jou. Je staat nu 0-2 voor. Maar de laatste opdracht, parcours op tijd, geldt zoals in elk programma voor 3 punten. Behalve als Wout wint, dan is het maar 1 punt. Anders zou het niet spannend zijn. Dit parcours moeten ze zo snel mogelijk aflekken. Wie dit het snelste kan, wint het spel. Terwijl de jongens nog even wat water drinken, maken ze zich klaar voor de derde ronde. 3, 2, 1. Go! Bliksem Lucas heeft dit parcours maar liefst afgelegd in 16 seconden en 24 honderdste. Zou Wout dit beter doen? Of zal Lucas met deze tijd de hele challenge winnen? 3-2- 1 goal. Wout is Lucas alweer te snel af en legt een tijd neer van 16 seconden en 1 honderdste. Daarmee wint Wout zijn derde punt en wint hij deze volledige contest. Messi verprijst Hast als ik kom. <laughs> Wat the fuck? Oké, okay, dat terzijde. Mijn prijs vond uh, de max om te verliezen tegen hem. Hij is fucking goed, Ik had niet verwacht dat ik uh, zo hard ging sukken. Maar ik heb mijn limieten kunnen verleggen om het zotwijs om nog een keer te freerunnen. Laat mij zeker weten welke sporten dat jullie willen doen. En klik uh, zeker in de link in de beschrijving naar de website van Sport na de Bel. Uh, om dat ook daar te laten weten. Ik heb dat vroeger na school geleerd, samen met hem. Dat is kei tof, met je maten, met je vrienden. Gewoon samen gaan sporten, na school een beetje. Super tof, je kunt alles leren wat je wilt. Let's go. <laughs> en je kunt dat ook direct doen, na school. Dus dat is op je eigen school, dat je dat kunt vragen of dat je dat kunt doen. En laat zeker weten tegen wie dat ik het me opneem de volgende keer in Lucas versus.